Mensen, leuk gelukkig uit naar nou, deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 Elders Petit vandaag gaan we op pad met Wim, natuurlijk, zoals altijd eigenlijk. Want uh, jullie vragen wel eens af waar is Kim? Ja, Kim die is uh, weggekomen, Lusu die is uh, gestopt bij de politie. Die had er geen zin meer in, dat snap ik ook wel. Want de laatste video met Kim toen werd ze gewoon vijf keer doodgeschoten, geloof ik. Nou, zo verdreven, maar zeker wel twee keer. En misschien alles bij elkaar drie of vier keer beschoten. Um, nu uh, ja, dat dus. Dus die heb ik eigenlijk niet meer teruggehaald. Misschien tot ik binnenkort nog eens een nieuwe uh, character ga maken. Maar ik denk ook niet dat ik in dit EUP menu vrouwelijke uniformen erin heb. Uh, dus moeten we moeten gewoon even naar kijken. Daarbij vroegen mensen zich af, of ik zag in ieder geval een comment. Wat is dat microfoontje rechtsboven? Nou, toen keek ik rechtsboven toen zag ik niks. En nu kijk ik linksboven dan zie ik wel iets. Uh, dat, is, dat is zeg maar een teken dat ik ben aan het opnemen. Uh, want ik heb zo vaak gehad dat ik op de opnameknop drukte... En tot er ineens stond. Black scene in, uh, dat is uh, Dat is een um, tot ik rechtsboven. Of uh, tot ik uh, druk op de opname start knop. En dat ik denk van. Huh? Opname opgeslagen staat ineens in beeld. En ik ga kijken. Had ik gewoon drie uur lang of zo zitten opnemen. En toen ik dus wilde starten. Of juist bijvoorbeeld toen ik wilde stoppen. Tot die ineens startte. tot ik dacht van. Huh. Dan had ik de hele tijd, dus wat ik een video was aan het opnemen, had ik niet opgenomen. En andersom ook. Heeft me één keer geluk gebracht toen ik een ziek of Duty had opgenomen, per toeval. Maar aan de andere kant, ja, toen ik wilde opnemen, bleek ik niet te zijn aan het opnemen. Dus nu kan ik linksboven in ieder geval zien of ik bezig ben, ja of nee. En als mijn, um, mijn geheugen ineens vol is, omdat ik het door heb, dan stopt die opname per direct. Maar daar komt geen... Er komt niks in beeld zo van nee, hey, je opnames zijn gestopt. Dus het is allemaal heel zuur van die ja van dat programma. Maar nu kan ik het in ieder geval zien. Met nadat dat jullie het ook linksboven in beeld zien. Maar ja, let er niet op. We gaan vandaag een pad met Toeran. En Touran heb ik van Animals en het is een, ja je zult zeggen, die Turan is er toch al lang. Maar hij is anders. En um, ik vind hem wel eigenlijk beter. En ik weet niet waarom. Je gaat misschien geen verschil zien, maar ik zie het toch wel. Um, en nu zul je, je afvragen, ja, waar zie je het verschil? in, ja, weet ik eigenlijk niet. Bijvoorbeeld in de, ja, in de in de vormen. En misschien hoort hij juist niet zo blokkeriger te zijn. Maar naar mijn idee is hij dat wel namelijk in het echt. Dus hij is die van ministerie van mots die wat we eerst, wat ik eerst had, die is wat ronder of zo voor mijn idee. En deze vind ik ja mooier. Met het nadeel wel, en dan kan ik ook gewoon eerlijk zeggen, want dat is, dat is geen probleem denk ik van hem. De lichtbalk vind ik dan wel achteruit gegaan. Uh, iets vind ik daar raar aan. Nou oh ja, direct naar een persoon met een mes. Uh, maar kijk, blauw ja dat is natuurlijk hetzelfde. Stop duurt even, maar die gaat wel aan. Ja, voor staat alleen stop en achter staat geloof ik alleen politie. Dus dat zijn wat foute settings en oranje gaat op deze manier aan. Allemaal ILS fouten. Hè? Uh, maar dan krijg je dit. Ja die zie je bijna niet. Die spotjes. En groen. Ja die zie je ook bijna niet. En voor. Ja nee. Voor staat hij zelfs aan. Dat zie je allemaal niet. Dat is wat. Dat zijn wat nadelen. Die ik jammer vind. Um, maar goed. We kunnen ermee leven. En als jullie zeggen. Nee joh. Dit is echt afschuwelijk. En haal alsjeblieft. Die oude Touran gewoon weer terug. Ja dan doen we dat. Geen probleem. Um, los ik op. We zijn vandaag vandaan gestend in shorts. Omdat ik hier soms wel eens leuke melding krijg. Waarvan ik zoiets heb van. Oh ja. Moeten we daar anders ook eens opnemen? Uh, er rent nu hier een, uh, een gekje rond met een mes. Pling. Pling. man. Daar loopt hij. Nou, nee, hij wordt aangereden. Denk ik dat de mes, ja, heeft een mes Meneer. Hallo. Blijf, blijf even staan. Hij gaat rennen. Dispatch, we have a visual. Oh Vuurlijnen collega's Laat een mes vallen Laat vallen Hey Dat gaan we niet doen hè Laat vallen Kom op hier En dan is hij geschoten door de kamar En hier rijdt een collega rond die niks Stoppen Ja die is op slot hè vriend Dat is pech, Hoi. Hey. Meewerken, ik ben vaker genoeg neergeschoten nu denk ik zo. Hoi, hey. ik hoorde je wel achter me. Hoi, hey. ik zei al hoi. Hey. Nou, ik heb hem hoor. Chef. U kunt uw weg vervolgen. Oh. Er zijn geen eenheden meer nodig. Nou collega meneer meneer meneer collega foyer hem even jij hebt hem ten slotte neergeschoten ik wil geen bloed aan handjes hebben uh, ja, ja in dit gebied rijdt kamar rond logisch want het is een buitengebied eigenlijk of ja logisch nee het is een buitengebied ik vind het logisch is er niet sheriff moeten we, we zien on, um, en uh, ja nee ik snap het dus wel die uniformen zijn gemaakt of nee de uniformen zijn niet gemaakt door Dutchman. Maar wel het idee tot hier, dus Kamal rondrijdt daar aan de overkant in Paleto Bay of Polito B of in ieder geval daar helemaal achter. Uh, daar uh, rijdt Kamal rond. Uh, in de stad rijdt natuurlijk uniformen rond. Um, dus uh, ja, dat hebben we. Of uh, uniform in de stad. Ja, in de stad rijden uniformen inderdaad rond, maar politie rijdt daar gewoon rond. Normale politie-noodhulp zoals ik nu ook heb. En, um, ja, dus dat is allemaal te danken aan Dutchman, want zoals de meesten weten, en dat probleem heb ik in het begin ook gehad. Zodra je LSPDVAR 4, nee 0.4 is het geloof ik, en 0.4 installeert, dan krijg je allemaal vage uniformen met een brandweerbroek en een ambulancejas en een weet ik veel wat allemaal. zet de blauw uit. En uh, ja dat, dat, dat uh, moet je dus fixen met een uh, bestandje. En dat uh, is niet makkelijk geloof ik, en daardoor hebben wij Dutchman, die heeft zich daar tijd en moeite gestoken Dus... Uh, hij is te vinden op mijn Discord, shout out naar hem. Ook meteen een shout out naar gewoon... Nee, uh, moet ik het goed gaan zeggen. Ik heb spieken. Uh. Niet rijden en op je telefoon. Jawel, ik mag dat. Gewoon raf, gewoon raf. Ja, zowel op Discord als YouTube heet hij geloof ik zo. Um, hij heeft mij namelijk een end screen gemaakt, een eindscherm en die zullen jullie vanavond, of vanavond... Ik kom echt slecht uit mijn woorden vandaag, maar in ieder geval die gaan jullie straks op het einde van de video dus zien. Uh, en dan snap jullie wat ik bedoel. Via dat, uh, dat eindscherm kun je klikken op de laatste video die ik heb geüpload. Uh, kun je natuurlijk klikken op het uh, logotje voor te abonneren als je dat niet gedaan hebt. Zou dat erg leuk zijn, waardeer ik. En kun je klikken op een video die wordt aanbevolen voor jou. Dus um, die video's die je selecteert YouTube dan. Omdat jij bijvoorbeeld heel veel LSPDFR video's kijkt. Krijg je waarschijnlijk een aanbevolen LSPDFR video. Klik je eigenlijk alleen maar op mijn ambulance video's. ja, Dan krijg je een ambulance video. Uh, video bij aanbevolen te, uh, te staan dus zo um, zo werkt dat als het goed is dus uh, laat je verrassen Exacteel. ik, ik meen wel voor 6, 1, kilo, als, als je min, op het min, einde 3, 3, uh, niet aantekening of iets hebt aanstaan dat je wel kunt dat je kunt klikken wat je wil maar dat je ze niet ziet staan geloof ik uh, dus moet je even goed mee, uh, mee kijken hoe dat werkt ik, ik zelf heb het nog nooit gebruikt een eindscherm een keer misschien die heb ik toen helemaal ingesteld gekregen en alles uh, dus ik moet er straks ook, als ik deze video ga uploaden, even mee gaan spelen. Uh, en uitvogelen vooral. Maar ja, ik uh, denk niet dat YouTube daar hogere wiskunde van heeft gemaakt. En anders staan er honderdduizenden tutorials op YouTube, hoe je die uh, kunt aanzetten en instellen enzo. We have a with a in Grande Sonora Desert. Nou, ah, de kofferbak gaat ook niet open. Oké. Okay. Nou, maan is uit. Nu doen het steekvest kogel uh, kogelwerend en uh, nu zit vast iemand te kijken, genaamd Soppian. En die heeft zoiets van, hun. je had dat toch super mooi ingesteld, of dat had ik heel super mooi voor je ingesteld, ik ben nou weer finaal langs gegaan trouwens. Ik weer ontkort, hè? Okay. Ja. En uh, ik had het voor je geregeld, en ja dat klopt ook, maar ineens is het weg. Uh, hij had mij namelijk in het EEP menu, hier ergens had hij allemaal mapjes gemaakt. Ja, allemaal weg joh. Hé hey, collega's. Rijdt hij best veel politie rond. Alleen dan wel allemaal met een Kamar outfitje. Hier zijn twee Kamar motoren. En daar staat weer een T6. En hier is de brandweer zonnebrandwauten. Aan een persoon dus nogmaals die uh, rondloopt met een vuurwapen. Even op de kaart kijken, eentje verder nog. Een persoon, Ah oh ja, net, dat is niet uh, van toepassing voor deze melding. Zet de blauw uit omdat het natuurlijk op deze weg is. Dat betekent niet dat we geen uh, gebruik willen maken van de vrijstelling. Op dit moment is dat niet mogelijk. We gaan het ook blauw aanzetten. We gaan hier door het midden rijden. Misschien dat hij moet gaan tonnen. Tegenovergesteld naderen. Maar dat is niet echt mogelijk. Want de voertuigen zien je niet op tijd. Nu wel gelukkig. Blauw gaat vooruit. En dan zou hij hierhuis moeten rondlopen. Daar staat hij, het lijkt op iemand van het leger. Het lijkt gewoon volledig op een soldaat. A group of possible camper. An Even staan blijven. Hoi, hey, hallo. Ik kan hem niet meer. Aanspreken je? Oh oh, de de 5, manier. 5, ja, maar gewoon Alle wat ze Hij luister het gewoon niet, ik kan ook geen. LSPD! Ja. Wel of niet, ga ik meewerken. nou ik kan niks met hem als je dood was dus een echt vuurwapen geen airsoft of iets anyway de melding blijkbaar Beloos of ja ik weet niet wat het was hij eh? ging gewoon verder naar een nieuwe melding het is ja dat we kunnen weer de normale steek weer aan de vest aandoen met de gopro Report, route 68. En iemand heeft hier ondertussen een fiets gejat en is hier aan het fietsen. Ah. Ik dacht even dat hij ons aansprak. Oh, daar gaat hij fietsen boven. Uh, of wilde aanspreken, die gast, maar het was iets anders. Hij was gewoon met zijn flesje water zichzelf aan het besprenkelen, omdat hij hard was aan het fietsen, denk ik. Dan? Wat je doen dan? Wat we doen dan? Ik heb deze hè. Wat doen dan? Hoppa! Kom op dan! Hoppa! Au! Zo, die wil je. Pannenkoek. Nou nou beleding ambtenaren en functie komt er ook maar bij. Je hebt een politiefiets gestolen trouwens hè. Rijntransportje deze kant op uh, en Indien mogelijk vrouwelijk plegen zodat zij hem kan haar kan fouilleren Ja, een politiefiets hè Hoop, oh, daar gebeurt iets Ik ga nou te zitten voordat we vol worden aangereden Ik bedoel maar. Je hebt een verkeersruzie zo te zien Steken de middelvingertjes naar elkaar op. Nou, onze verdachten van het jatten uh, van de politiefiets worden even vol aangereden. En nou, wij gaan met een beschadigde Touran de achtervolging inzetten. Ik meen dat dit voertuig recht voor mij de oorspronkelijke, het oorspronkelijke stopteken van mij kreeg. Maar die andere gaat er ook als een maloot vandoor. Uh Baytree Canyon Road Copy that dispatch. Dispatch, suspect located welcome to engage We gaan niet zo snel met die Turan. Maar die auto gelukkig ook niet meer. De Zulu vliegt er inmiddels bij. Au. Ja, zo gaan we wel snel ja. <laughs> paal. Nou, en nou je terran kunnen we afschrijven, maar de maakt is uit. Ik denk dat die Zulu achter die andere verdachte aangaat. Ze te zien wel namelijk, en die lijkt stil te staan. Dus ik ga eens even daarheen. Nee, lijkt niet stil te staan die was gewoon mee in de achtervolging op uh, de auto hier achter mij ja waarom heeft de B klasse die sirene omdat dat sirene slot wordt ingesteld uh, voor de Audi en zo dus de ene keer pak ik even de Audi sirene en de andere keer de B klasse sirene we gaan de bebouwde kom wil je ja, iets Er zijn nogmaals eenheden erbij, achtervolging, dus inmiddels in de stad, hoge snelheden, straf op feiten is eigenlijk puur een negeren stopteken. Dus um, ja, ik kan er verder niet veel van maken als je nou voor een negeren stopteken dit allemaal gaat doen. Deze risico's nemen, ja, dan had je hem al lang natuurlijk beter kunnen afblazen. Dus ik ga even het kenteken snel controleren. Om te kijken of er niet meer speelt, waarom hij er vandoor gaat. Ja, zie je, die wordt gezocht. Ja, dan is het een heel ander verhaal. Dan hebben we dus ook te maken met waarschijnlijke gevaarlijke verdachten, Bench warrants, ja wat is dat ook alweer. Er zit inmiddels een vol voorbij? Ik laat die even langs, staan. rijd ik nu tegen het verkeer in, maar die komt niet langs. En daar komt hij, ik hoor hem. Probeer een pit uit te voeren. Dat we daar net geen voetgangers of iets hadden. Jawel wel, dus hier gaan we niks doen. En ondanks dat ik super veel schade heb en het niet heel realistisch is. Probeer ik toch niet alles uit de grond te rammen. Daarom tot ik even vol in de remmen ging. Kut, dit loopt dood. Ik dacht ik snij hem af. Volvo die randt echter wel alles en iedereen, maar ja, dat zijn we gewend van onze collega's. Ja lekker lekker lekker. Mooi pitje mooi pitje nu hebben. Of niet? Ja, we gaan wel weer terug naar ons eigen gebied. Die zijn natuurlijk van team verkeer, dus die weten wat ze doen. Nou, dit is echt een rotweg waar we nu gaan rijden. Dus hier wil ik het echt af gaan blazen. Als je afblazen eerder zeggen van uh, hier maken we er een eind aan. Denkt hij ook met mijn auto. De B-klasse komt er ook achteraan zonder bumper en alles. Wij hebben onze bumper nog wel, maar dit doet ook niet meer veel. op ze bergen lekker werk pikjes die Volve heeft het eens geklaard heb ik even kijk dit jongen. kijk dit duran kunnen we afschrijven dat kunnen we helemaal afschrijven nou iedereen het is mis wij gaan maar uh, even aan de baas uitleggen wat we hebben gedaan en dan mogen we het ook lekker oplossen uh, ja, Dus nou, ik vind het goed geweest voor vandaag. Ik ga jullie bedanken. Ik ze een leuke video gevonden. Ik zie jullie graag bij een nieuwe video over een paar dagen. Uh, wat het gaat zijn, ja zoals elke keer. Ik weet het nog niet, jullie zien het vanzelf wel. Ik heb niet meer echt een patroon erin zitten namelijk. Uh, dus uh, laat je verrassen, ik laat mezelf ook verrassen met wat het gaat zijn. Uh, geniet van het eindscherm als het goed is horen jullie nu al wat muziek tussendoor komen. Je moet er achteraf allemaal gaan editen. Dan denk je, waar het de fuck is de muziek. En aan de andere kant denk je, oh dat is de muziek. Uh, ik ben niet voor